Zij zullen zingen van de wegen van de Heren, want de heerlijkheid van de Heren is groot. Ik was vroeger erg intens. Ik was intens over hoe mijn kinderen zich gedroegen en hoe zij eruit zagen. Ik was intens over hoe mijn huis eruit zag, hoe ik eruit zag en wat mensen over ons dachten. Ik was intens bezig om te proberen mijn man te veranderen in hoe ik dacht dat hij moest zijn. Ik kan werkelijk niets bedenken waar ik niet intens over was. Maar wat ik werkelijk nodig had, was om mezelf permissie te geven om te ontspannen. Ik wist niet hoe ik mijn dagelijkse leven aan God moest toevertrouwen. In bijna alles was ik uit balans. Ik realiseerde mij toen nog niet dat het vieren en genieten van het leven noodzakelijk is voor een ieder van ons. Zonder dat kunnen we geestelijk, verstandelijk, emotioneel of lichamelijk niet gezond zijn. Sterker nog, het vieren is zo noodzakelijk dat God ervoor heeft gezorgd dat het in de Bijbel vermeld staat. Hij gebiedt ons letterlijk om feest te vieren. Het beste geschenk dat je je familie en de wereld kunt geven, is een gezond jij. En je kunt niet gezond zijn als het vieren niet een vast onderdeel van je leven is. Verander vandaag de hele sfeer in je leven door te vieren. Geef jezelf permissie om te ontspannen. Laten we samen bidden. Heilige Geest, laat mij niet te intens zijn. Help mij te herinneren mijzelf te permitteren om te ontspannen en uw goedheid elke dag te vieren. Amen. Fijn hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking? Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen.